Waarom dragen hackers altijd hoodies? Goeie vraag. Als we de stokfoto's moeten geloven, dragen hackers altijd een zwarte hoodie. Ze zitten in donkere kamers en programmeren in groene matrixcode. Het zal je misschien verbazen, maar dit beeld klopt niet. Waarom zijn er voor technologie alleen maar slechte stokfoto's? Nieuwe technologie is abstract. Machine learning, algoritme of de cloud zijn concepten. We hebben er nog geen beeld bij. En dus vallen we terug op de sci-fi clichés. In alle stokfoto's over technologie ontbreken wij, de mensen. En dat is gek, want technologie gaat over ons dagelijks leven. Het staat niet buiten onszelf. Eigenlijk hebben we een compleet andere, nieuwe beeldtaal nodig. Ook de hacker heeft onder de hoodie gewoon een gezicht.